Hey jongens, nou als allereerst wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar toewensen, als het nog mag. Anyway, ik hoop dat jullie oud en nieuw heel erg leuk was. En um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, van, hebben jullie goede voornemens voor het nieuwe jaar? Want ik heb namelijk wel een aantal goede voornemens, zoals elk jaar eigenlijk. Uh, maar ik wilde eigenlijk dit jaar aftrappen met een nieuw product. En ik woon in Arnhem en daar zit een Kiko winkel, maar daar was ik nog nooit binnen geweest. Dus ik dacht, ik doe iets nieuws en ik ga naar die Kiko winkel toe. En ik vroeg aan de verkoopster, die trouwens heel erg leuk en aardig was, van, uh, oké, okay, als je heb je een bepaald product waar je heel erg blij mee bent, waar je heel erg trots op bent, die jij gewoon heel erg fijn vindt. En ze zei, ja, die heb ik wel. En dat is het product dat ik vandaag ga uitproberen en ga testen in deze video. Dus, uh, tromgeroffel, <lacht> um, Het product dat ik ga uitproberen is de Lasting Eyebrow. Van Kiko. En ik heb er ook een penseeltje bij gekocht. Totaal was het iets van 15 euro. Klimaprijsjes. En ik zal hem even laten zien. Ik heb de nummer 5. Want uh, ik heb natuurlijk wel blond haar. Maar um, ik heb best wel donkere wenkbrauwen, eigenlijk. Omdat mijn eigen haarkleur best wel donker is. Helaas niet zo blond als het nu is. En um, dit is de Eyebrow Gel. En het lijkt een beetje op de Anastasia variant. En de verkoopster zei, ik heb vroeger bij Anastasia gewerkt en dit is echt net zo goed. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is een hele coole toon. Want uh, je wil nooit de oranje wenkbrauwen En de meeste wenkbrauwkleuren zijn niet eens heel erg oranje of rood. Dus dan kun je beter voor een hele coole tint kiezen. En ik heb de Brushes de Eyes uh, 62 Slanted Eyeliner Brush. En hij zit in een leuk doosje. Ik zal hem even uitpakken. Dit is hem. En het is een penseeltje, zoals je ziet. Er zit een mapje omheen om de haartjes bij elkaar te houden. Dat is wel heel erg prettig. Zeker als je op vakantie gaat en je neemt het penseeltje mee in je tas. En je wil niet dat al die haartjes helemaal uit elkaar gaan staan. Of dat er andere make-up producten tegenaan komen. Dan is zo'n ja, zo omhulsteltje heel erg fijn. En dus dit zijn de twee producten. En die ga ik vandaag proberen. Dus ik ben heel benieuwd hoe, het, hoe ze zullen zijn. Uh, ik had namelijk eerst een ander uh, wenkbrauwproduct. Even kijken wat het was. Oh mijn god, ik kan het niet eens meer lezen. Maar het was van Maybelline. Ik denk zoiets als Brow Master. Alles heet volgens mij Master bij Maybelline. Nou ah. ja. Uh, ik weet het niet eens meer. Laat maar zitten. Uh, en die was heel erg fijn, maar het is gewoon een nieuw jaar, nieuw ronde, nieuwe kansen. Dus we gaan dit uitproberen. En het is best wel spannend, want dit heb ik eigenlijk nog nooit uitgeprobeerd in mijn leven. Ik heb altijd een potloodje of een soort van stick. En dit is echt een penseeltje en een soort van dip liner Ze noemen het gel. Gel voor je eyebrows, lasting eyebrow gel, oké. Okay. Dus daar moeten we het mee gaan doen. Um, wat belangrijk is, vertelde de verkoopster, want ik vraag altijd een beetje om tips. Ik ben gewoon benieuwd wat zo iemand aan tips aan mij kan geven. Zij zei zo van, begin vanuit het midden. Dus begin vanuit het midden van je brouw en werk dan naar binnen toe. Dus dat gaan we proberen. Ik dip het penseeltje heel zachtjes in de gel. Oké, okay, ik ga het even laten zien. Oké, okay, nou heb ik wel een, denk ik, een goede hoeveelheid. En dan moet je dus meestrijken met je haartjes. En ik begin maar een beetje middel, want hier heb ik zo'n soort van gap in mijn wenkbrauw, heel raar. En die wil ik opvullen. En ik wil ook zorgen dat mijn wenkbrauw net iets mooier wordt qua vorm. Oeh, dat brengt heel makkelijk aan. Ik pak nog iets meer. Wauw, met de kleur zat ze echt enorm goed. Dit is echt de perfecte kleur. Ook al lijkt die in eerste instantie best wel donker. Hè? Als je naar mij kijkt, denk je van wow, is het niet echt veel te donker. Maar het valt echt mee als je het aanbrengt. Ik probeer zomaar de vorm ietsje te veranderen. Want ik heb echt een hoekje en dat wil ik ietsje ronder maken. Ik wil ze ook ietsje groter maken. Maar ik ga toch niet verder naar binnen. Maar ik ga ietsje meer aan het uiteinde werken. Maar ik moet zeggen, dit brengt echt zo makkelijk aan. Bizar. En ik vul het hier ietsje meer op. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ver ga je naar binnen? Want um, hoe wijder eigenlijk de ruimte tussen je wenkbrauwen is, hoe groter je neus lijkt. Maar als je het te klein maakt, ziet het er weer heel, ja, heel nep uit. Dus je moet een soort van gulden middelweg vinden. Dat is best wel lastig. Dus ik ga dat proberen. Mijn haartjes staan hier rechtop, dus ik probeer ook dat een beetje na te bootsen. Ik moet zeggen, dat penseeltje is echt king. Dat is echt zo fijn. Oké, okay, ik ga nu even naar de andere wenkbrauw. Wauw, het is echt, echt super makkelijk. Kijk dan hoe snel ik deze wenkbrauw in vorm heb. Echt heel chill. Oké, okay, nu het binnenste stukje. Ik heb nu deze echt perfect. En nou deze nog. Het uiteinde kan nog net wat beter. Oh my god. Wow, check mijn wenkbrauwen. Dit is echt fantastisch. Ik wist echt serieus dat het niet zo makkelijk is. En ik... moet je kijken wat ik heb gebruikt. Even kijken of je dat goed kunt zien. Echt nog maar super weinig. En je hebt gewoon al dit effect. Ik moet echt zorgen dat het nu niet te donker wordt. Want anders klopt het niet meer met de rest van mijn make-up. Maar wauw. Dit, dit resultaat is echt heel erg mooi. En het komt denk ik best wel heftig over op video. Want ik heb echt full lights on my face. Maar het is echt... Wow. Dit is echt fantastisch. Echt heel mooi. Ik ga hier nog heel ietsje. Om het net iets meer op te vullen. Oké, oké, oké. Oh, oké, okay, ik moet even mijn haar doen. <laughs> mijn haar is echt vandaag niet mijn beste vriend. Maar, wow, check mijn eyebrows. Echt heel makkelijk en zo snel voor elkaar. En je kunt echt gewoon een supermooi boogje creëren. Wauw, dit is echt fantastisch. Nou, en in hoeveel minuten heb ik dit voor elkaar? Misschien anderhalve minuut of zo? Het is echt te makkelijk voor woorden. En je hebt het zo voor elkaar. En ik denk ook echt dat het dat penseeltje is. Want dit penseeltje is echt geniaal. Het is zo fijn. Dat het echt... Ik zal het even laten zien. Ja, het, het, ja, het maakt echt dat het product zo makkelijk wordt aangebracht. En het is dus een browproduct wat de hele dag moet blijven zitten. Dus weer of wind Maakt niet uit. Je wenkbrauw moet de hele dag zo blijven zitten. Dus daar ben ik ook nog wel heel benieuwd naar. Dat kan ik dus niet nu testen. Want um, het is nu s'avonds en... Um, <laughs> Ik ga straks al mijn make-up eraf halen. Maar wauw. Mijn wenkbrauwen zien er echt fantastisch uit. Misschien vind je het trouwens wel iets te heftig. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje op film wel echt in your face is. Maar oh my god. Het is echt... Het is zo mooi. En kijk die vorm. Ik heb dit zo makkelijk voor elkaar. Dus... Um... <laughs> Algemene review. Zou ik dit product aanbevelen aan mijn vriendinnen? Ja, zeker. Wauw, dit is zo makkelijk. Je hebt alleen die, eigenlijk die gel nodig en het penseeltje. En dan maak je je wenkbrauwen zo makkelijk in zo'n mooie vorm. En je, omdat het uh, penseeltje ook heel smal is, kun je ook echt die haartjes aan de binnenkant tekenen. Um, ik kan een beetje meer naar voren komen. En dan zie je vanzelf dat het... Echt, ja, dat die vorm, ja, die is gewoon echt super mooi geworden. En um, die kleur voor mijn wenkbrauw is ook wel heel erg mooi. Ook al heb ik heel erg blond haar, ik vind het wel mooi als je wenkbrauwen sterk zijn. Want ze, ze geven echt meer body aan je gezicht. Dus ik kan hier wel echt heel erg van genieten. Als je minder make-up draagt, vandaag heb ik echt sterke eyeliner op en een beetje heftige mascara. Dan is het echt een mooi effect. Maar heb je wat minder make-up op, draag je gewoon wat meer natuurlijk dan moet je wel oppassen dat het niet too much wordt. En dat het gewoon wel mooi in verhouding staat. Al vind ik een strong eyebrow altijd wel echt heel mooi. Wow! <laughs> ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. En nou, het totaal was maar 15 euro. Dus super goed prijsje. Um, heb jij nog uh, andere wenkbrauwproducten Pro die jij super fijn vindt? Of die je elke dag gebruikt? Of heb je nog vragen? Of heb je suggesties? Let me know! Ik vind dit eigenlijk een hele, hele geslaagde review. Super leuk! Ik ben helemaal het onder de indruk. Anyway, ik hoop dat je deze video leuk vond. En dat je er iets van hebt opgestoken. Uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En uh, let me know, sowieso. Uh, en yeah, ik zit aan te denken om een volgende video over goede voornemens zo te maken. Iets minder over een, pro een make-up product. Maar iets meer over mijn personal life. Maar ja, ik vind het lastig om dingen persoonlijk te delen. Ik weet niet precies waarom. Maar omdat het zo persoonlijk voelt. Anyway, misschien doe ik het wel. Gewoon, fuck it. Gewoon <laughs> even... 10 minuten over mezelf kletsen. I don't know. We zullen zien. Voor nu nog een hele fijne avond. En ik zie je snel weer. In 2019. En ik hoop echt ook voor jou dat het een super goed jaar wordt. Doeg!